Het liefst vlieg je natuurlijk zo goedkoop en snel mogelijk naar je vakantiebestemming. Maar de ene vliegtuigmaatschappij heeft vaker met langdurige vertragingen te maken dan de ander. En daarom hebben wij de prestaties van vorig jaar zomer voor jou op een rijtje gezet. Het zomerseizoen in de luchtvaart loopt van 1 april tot en met 31 oktober. In deze periode vorig jaar had TUI-Fly te maken met de meeste langdurige vertragingen. 140 vluchten liepen een vertraging van meer dan drie uur op. Opvallend is dat bij TUI-Fly de vertragingen erg hoog op kunnen lopen. Zo komen er ook geregeld vertragingen van meer dan 24 uur voor. Op de tweede plaats staat Transavia met 125 vertragingen, gevolgd door EasyJet met 119 vluchten die een vertraging van meer dan drie uur opliepen. Ryanair presteerde juist het best met 52 langdurige vluchtvertragingen. Corendon en Vueling komen met 55 en 59 langdurige vertragingen behoorlijk in de buurt. Heeft jouw vakantievlucht nou vorig jaar ook vertraging gehad? Check dan nog even snel op onze site of dat je recht hebt op een vergoeding.